Daar gaat Berber voor de eerste keer naar de school. Die slaapt die dood is. Ah oh, nee, die leeft nog wel. Waarom gaat hij die kruipen? Hij slaapt lekker. Naakslap slakken leven straks. Kom, gaan we naar school. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland de familie Romein we vandaag heen? naar school gaan jullie weer naar school? ja, ja. dan gaan we maar in de auto zitten ja, je. ja maar naar mama kom maar zitten Brian ja. dan ga ik ook maar eens zitten het is fijn om weer naar school te gaan het is fijn om weer naar school te gaan Nou, dat hoor ik graag en Berber gaat voor de naar school toch? daar gaat Berber voor de eerste keer naar de school. En deze keer niet naar de zeepaardje of de bubbels. Ga jij ook naar school? Ja. Yeah. En jij moet naar Naaldwijk, hè? Waar ben jij nou dan? Ja. Dan we zien je niet. Achter jou. Ja. ja, achter mij, maar we zien je niet in de camera. Hé, hey, ik zie een hoofdje. Hey. Wat denk je dat je allemaal gaat doen op school? Dat ga je wel zien, ja. Maar heb je al iets, een idee? Dat je denkt van, nou dat ga ik vandaag doen. Nou, uh... Ik denk dat als eerste je in een kring gaat zitten en elkaar gaat voorstellen. Dus je gaat zeggen, ik ben Brian. Ik ken al Brian. Oh, je kent er al. Ja, maar niet iedereen toch? Toch? Ja. Dan moet je toch wel even gedag zeggen, hallo en wie je bent. Niet die op die elektrische fietsen 40 km per uur rijden, die ouderen. Dan niet verwacht. Is toch eigenlijk wel heel link. Hoe vinden jullie dat? Laat het even weten hieronder in de reacties. Moeten ouderen en jongeren ook in dat geval? Iedereen, moeten we in de wereld wel elektrische fietsen willen die 40 km per uur gaan? Ja, nou, ik vind van niet, omdat ja, het is levensgevaarlijk is. Je verwacht een fiets die verwacht 25 km per uur aan te komen rijden. Maar als je dan met 40 km per uur toch nog opeens bij een rotonde bent, terwijl je verwacht dat diegene helemaal niet zo snel bij de rotonde zou kunnen zijn, ja, het is toch een uh, raar puntje. Baby you and me. Piep. Papa heeft zijn schoenen aan. Zo. Ga los? rodden los? Paarbo, we moeten, wel naar moeten we al naar binnen. We moeten al naar binnen, we kunnen naar binnen ja. Ga je mee? Ja. Ik ga de deur open doen voor Brian. Ja. Komt u maar. Dan gaan we naar school. Gaan we eens hier staan? Kom eens hier staan? Ik doe een mee. Nee, laten we in de auto. Daar heb je niks aan op school. Kom maar staan. Zeg maar, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ga naar school. Ja, dat gaan we. Ik zie tot straks. Ik zie een die dood is. Ah, oh, nee, die leeft nog hoor. Waarom gaat hij die niet kruipen? Hij slaapt lekker. Hij slaapt lekker leven straks. Kom, gaan we naar school. Zeg maar, tot vanmiddag iedereen. Tot vanmiddag. Zo, Brian is op school. Was wel even raar om te zien hoor. Ze werden voor de deur opgewacht, uh, door Mariska, heet ze, volgens mij. Nee, niet juf, ja, juf Marissa. Nou ja, ik weet het even niet. Vanuit daar mochten ze verwelkomen bij de juf van de Acorns. En uh, werd er gevraagd, hebben jullie er zin in? Nou, je wilt niet weten hoe de kinderen reageerden. Het was een hoop gegil. Ze hebben er heel veel zin in. Ik ben benieuwd hoe Brian het heeft gehad straks. Uh, en dat gaan jullie nu zien. Ja, maar zo'n schoes is er uit. Ja, oké. Okay, ja. Ik uh, zit er niet eens... Ja, zo'n een schoes zit ik nog wel in. Ook weer iets. Probeer hem buiten beeld te houden. Kom. Oh, goed gewacht. Ga maar. Kom maar zo. We staan hier aan het einde. Daar zo. Hoe was je dag op school. Oh, je hebt benauwd hoor ik. Je hebt twee keer een puff, zei de juf. Ga jij maar zitten. Waar rijden? Voe toch hier? Drinken voor ons. We kunnen onderweg even drinken. <coughs> papa zou openmaken. Hoe oh, was je dagje op school? Goed. Wat heb je gedaan? ga hem openmaken. Dat ik niet. ga hem even voor je openmaken hoor. Maar komt er nog een reetje bij? Nee, die heb ik niet gehad. Dus ik ga eerst een paar slokjes nemen. <coughs> Zo, nu kan je best wel drinken. Het is best vol hè. Twee handjes. En dan papa nog even klusjes doen op de computer. Welke computer mijn computer in de schuur. Dan ga jij misschien filmpjes kijken, toch? Ja. Oh, papa speelt natuurlijk GTA. Driedorp. En ik zie hier een Jeep Wrangler voor me. En die moet ik echt eens een keer in het spel hebben. Wat zeg jij? Jij bent echt gerig, hè? Jij weet gewoon beter hoe ik moet filmen dan papa doet. Film ik nou wel, jou? Kijk eens. Film ik nou jou? Ja. Zwaai dan eens naar iedereen. Hey, ik ben weer uit school. Oh jee, Sissy die gaat weer berberpijn doen. Wat heb jij nou weer gehad? Op je dagje school. Ja, Sissy deed jou pijn, hè? Ja. Wat heb je op school gedaan? Heb je dat boekje gehad? Van Borre. Van Borren? Met deze. Met wat staat erop? Oh ja. En de loopneus. Even kou als je een loopneus hebt. Zeg je ook goedemiddag allemaal. Ik ben weer uit school. En wanneer heb jij voor het laatste? Oh, wow. Twee ja. keer. vanochtend of vanmiddag. Niet op. Niet op. op. Hé, oh, hey, daar ben ik opeens in beeld. Ja. Papa gaat even aan de verkiez. Nee. Na het eten ga ik douchen. Ga jij daar mee? <k economics> nee. Na het eten? Nee. Ik durf te wedden dat je dan wel mee gaat? Nee. Ik, ik hoor net bij Brian op nee. school gaan ze nee. nee. Kijk eens wie er is. Onze grote post- en -vriend. Die heeft ook last van de opbreking in de straat. Want wat zijn ze aan het doen in de straat, Brian? Ik weet dat niet. Jij ook niet. Wat zijn ze aan het doen? Een post aan de zorg. Goeie tijd. bezorgen. ja, maar ik bedoel nee. daar zo. Daar kan je met de auto niet doorheen. Zijn we er nog niet langs gelopen? Ja. Ze zijn toch aan het werken daar? Heerlijk. Zal ik de tv lekker aanzetten? Ja. ja en maken Brian. Ja, een parcours. Een parcours, hè? Ja. Wat is er, bij me? Wat is er? Ik had een braak krabbel van Brian. Heb Brian je nee? gekrabbeld? Oh, dat is niet lief, hè, Bri. we hebben geen ook al geen krabbelen. En jij ook. Hebben jullie al sorry tegen elkaar gezegd? Sorry. Oei. Nou, ik ga maar even beginnen met koken. Ik uh, ga even naar het gehad kijken. Of... Ja? Spreken! Ik ga even kijken, hoor. Um, we gaan wat ik in gedachten had. Spinaasje, hè? Ja, de spinazie. Spinach. Um, daar wil ik lekker een... Zoals mijn moeder het altijd maakte. Champignonnetjes. Mama. Paprikaatje erbij. En uh, want deze nog meer. Cousette volgens mij. deze erin Er zijn allemaal gekke dingen erin. En we hebben genoeg in huis, dus waarom zouden we het niet gebruiken? Ja. Pannenkoekendag. Ja. Strip. Nou, dat moet we maar zien. Wel uh... oh, goed. Het is even fijn, toch? Ja. Laat even weten in de reacties of we op pannenkoekendag moeten houden. We hebben een bezoeker. Yes, we hebben een bezoeker. You have a facetter. Wat is dit? Wat is wat? Dit. Een gele, dat is paprika. Ham. Ham, lekker paprika. Lekker. Goed zo, lekker over je hele bordje. heen. Dat wil je ook mijn papa op het bord doen? Lekker schrikken. Maar zo lekker veel. Dan we zo. Maar Brian nog. En dan willen wij wel de tomatenketchup. hè? Dan krijgen wij die van Brian? Ik, ik, ik. ik. Ja. Ik heb ook al veel. Yeah. Ik heb ook veel, net als jij. Zo. Mijn mama moet ook nog. Oh, oh, oh. ga je zitten draaien? Dank je wel. Als het heet. Oh, was dat. Maar jij je hebt dus. politietikertje hebt dus gedaan. Zo. Een nee. Ik ben een boem! Ik nee. Nee, ben een boem en ja, waarom al die veel lekker? Jij bent een. Ik kom kussen spelen. Nee! Weet je hoeveel mensen er nu naar nou ons kijken? Wil ik komen, jij, mag, jij mag mijn ei! Loppen, ik zet vol! Mag ik, oh, ik even het blijven nog? Ik wil liggen! Ik ga naar het water! Wat zijn we dan? Eitje. Eitje. Eitje, Nee, ik moet ook pakken. gaat voor jou pakken? Hebben jullie een lekker ijsje? Ja. Wat voor dit... ijsje heb jij? Jij hebt een oranje. En wat heb jij voor kleur? Geel. En... Oranje zijn. Lekker. Lekker kijken. Oh. Gaat het? Huh? Niet op de bank springen, hè? Gaan jullie allebei nog... Ah. Mogen... Druk op het duimpje. Duimpje omhoog, heel goed. Druk op abonneren. Jawel, ze moeten wel abonneren mama. En tot de volgende keer.